Dames en heren, beste mensen, een hele goede middag. Welkom bij Remea in dit webinar waar we u meenemen in de wereld van BENG. Mijn naam is Rick Bruins, ik zal vandaag als host dienen bij dit webinar waarbij we u dus gaan bijpraten over de ontwikkelingen binnen BENG, hoe u daaraan kan voldoen en wat de impact is op bijvoorbeeld het verwarmingssysteem. We gaan even stilstaan bij de verschillen tussen Bang en EPC. Uh, we gaan naar de rekensystematiek kijken, we hebben een aantal praktijkvoorbeelden. Uh, en uiteraard heeft u alle gelegenheid ook om vragen te stellen. Vragen stellen doet u via de chat, al uw vragen zullen worden beantwoord. En indien nodig zullen we dat ook in dit webinar uh, gaan behandelen. Daarnaast krijgt u allemaal thuis deze presentatie toegestuurd in pdf formaat... maar ook een link zodat u dit webinar nog een keer kan nazien thuis of met uw collega's kan delen. Nou, Zelf ik ben ik best opgegroeid in de wereld van EPC, ook in de tijd van, uh, van EPC... Uh, natuurlijk ooit bedacht om de doelstellingen ten aanzien van uh, CO2-reductie te gaan behalen. Uh, het zou uh, recht moeten doen aan de, de daling van energiegebruik uh, uh, van verschillende woningen. Uh, inmiddels hebben we Beng. Uh, nou, daar gaan we u over bijpraten. Uh, gelukkig hebben we daar een specialist voor uh, meegenomen. Dat is uh, uh, Leendert Vreeman van uh, DWA. Uh, uh, Leendert, van harte welkom. Fijn dat je je kennis met ons wilt delen. Dan kun jij ons eens bijpraten over BANG, EPC. Wat zijn nou de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Mag ik jou het woord geven? Dat mag, heel graag. Dankjewel. Nou, de ontwikkelingen uh, die... Uh die zijn de afgelopen jaren dusdanig geweest dat men in Europees verband heeft gezegd van we moeten een eenduidig systeem krijgen, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Eigenlijk al decennia lang is die wens er om zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw wat eenduidigheid te krijgen in de methodieken. En dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de NTA 8800, dat is de rekenkern die ten grondslag ligt aan het bankverhaal. En het verschil tussen de EPC, die bij jullie allemaal al bekend is, jullie hebben er jarenlang mee gewerkt, uh, is dat er een aparte aandacht is voor de energievraag en het aandeel duurzame energie. Dat was bij de EPC eigenlijk gewoon niet het geval. De EPC was meer gewoon uh, ja, een optelsom van allerlei maatregelen. En daarbij haalde je één resultaat uitgedrukt in het EPC-getal. Nog een uh, verschil uh, de, tuss uh, tussen de EPC en de BANG is de aandacht die er nu extra is voor oververhitting. In de EPC had je al een risicoaanduiding voor oververhitting. En die is nu. Uh, en, maar daar werd, daar werd eigenlijk geen keiharde eisen aangesteld. Uh, er werd wel gezegd, gewoon van als die boven een bepaalde waarde komt, ja, dan moet je echt eigenlijk wel gewoon aanvullend onderzoek doen. En dat is nu wel echt vastgelegd in BANG. En uh, in de volksmond wordt dat ook wel de Bang 4 al genoemd, en dat is de, de TO juli uh, noemen we die. En daar, is echt, uh, daar zijn echt eisen voor, uh, voor de overvretting. En dat maakt die meerdere aspecten die BENG nu uh, uh, met zich meebrengt, die maken een integraal ontwerp nog belangrijker dan dat bij uh, het EPC-verhaal eigenlijk al uh, aan de orde was. Dus nu is het nog belangrijker om integraal te ontwerpen en uh, ja, zijn de keuzes die gemaakt worden ook echt van wezenlijk belang voor uh, zowel het halen van de eisen als voor het realiseren van een goed gebouw. Voor de BENG heeft men gekozen voor een eenheid die kilowattuur per vierkante meter is in plaats van het dimensieloze getal van de EPC. Uh, de EPC die ging van uh, de laatste jaren van 1,4 naar 1,2 naar 0,8 naar 0,6 naar 0,4. Uh, daar uh, heeft de overheid ook van gezegd van dat vinden we te weinig herkenbaar en we willen naar een kilowattuur per vierkante meter uh, aanduiding. Een belangrijk verschil ook nog is dat uh, er geen gebiedsmaatregelen meer zijn voor zonne-energiesystemen, mits er een fysieke verbinding bestaat tussen het zonne-energiesysteem en het gebouw zelf. Voorheen was dat in de EPC uh, wel mogelijk en kon je zelfs met uh, contracten zeggen van, uh, ja maar het dak verderop, daar hebben wij een, uh, een zonne-energiesysteem en die koppelen we dan aan het gebouw uh, en dat mag dus nu niet meer. Dan is er nog een stukje ontwerpvrijheid uh, die erg belangrijk uh, werd gevonden en uh, in de EPC was die uh, er eigenlijk niet. En die ontwerpvrijheid, wat bedoel ik daar nou mee? Uh, je hebt een gebouwschil ten opzichte van het vloeroppervlak en die heeft een bepaalde verhouding. Hoe meer verliesoppervlak zal duidelijk zijn dat dat leidt tot een hoger energiegebruik. En uh, in de EPC had je daar geen of minder extra credits kreeg je daarvoor aan energiebudget als het ware dan bij de BENG. Bij de BENG is het zo dat als jij gewoon een ongunstige verhouding hebt tussen uh, je schiloppervlak en je vloeroppervlak. Dus als je een woning hebt met erketjes, dakkapellen... dan krijg je eigenlijk wat extra energiebudget. En hetzelfde geldt ook voor de gebouwmassa. Uh, daar wordt nu ook gewoon extra budget aan toegekend... als het gaat om wat lichtere bouwwijzen en lichtere bouwmaterialen. En uh, men heeft dat gewoon gedaan om daar ook de architectonische vrijheid... en uh, de keuze in de materialen... Uh, om die wat, uh, verder, uh, ja, wat verder vrijheid in te geven. Dan zijn er natuurlijk ook nog steeds overeenkomsten, want de EPC was helemaal niet zo slecht. Um, Bij de gevallen is het gewoon zo van, we hebben een gebruiksonafhankelijk iets uh, gecreëerd. Dus onafhankelijk van of er nou in een woning uh, een alleenstaande uh, inkomt of dat er een groot gezin inkomt. Dat maakt voor de uh, berekeningsmethodiek van de bank totaal niet uit. Het blijft een theoretisch instrument, dus je moet het niet gaan gebruiken om uh, je, uh, je echt je energierekening... Te gaan bepalen. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, want we zien in de praktijk met basisgedrag van bewoners dat er best overeenkomsten zitten tussen de daadwerkelijke gebruik op de meter en de resultaten die uit de BENG-methodiek komen. Dan zijn er ook nog de mogelijkheden voor het toepassen van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Daar gaan we verder op uitgebreid nog op in. Zowel bouwkundig als installatietechnisch uh, heeft het vele overeenkomsten en met name het installatietechnische deel is in het bank uh, in de nt 800 veel uitgebreider geworden. De invoer is uitgebreider, het is wat moeilijker en dat zien wij ook wel uh, terug in het aantal mensen dat uh, slaagt of misschien wel gezegd niet slaagt voor het examen van de cursus BANG. Daarnaast is het ook nog gewoon uh, gebaseerd op de primaire energie. En ook daar zullen we verderop uh, verder in de presentatie nog uh, op ingaan. De primaire energie, dat is dus eigenlijk de fossiele brandstof uiteindelijk die nog nodig is... ...om het gebouw van, uh, van energie te voorzien. Nou, verder inhoudelijk over de bang. We hebben eigenlijk nu uh, drie Bangeisen, uh, bang eisen waarbij de vierde er eigenlijk een beetje bij is gekomen in de volksmond. Uh, het is een getrapte eis, waarbij uh, in eerste instantie de BENG 1 gaat om de energievraag van het gebouw. In, in dit geval hebben we het veel over de woningen vandaag, dus het, de energievraag van de woning is bepalend voor de BENG 1. En die wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter, zoals, alle, uh, uh, zoals uh, ook uh, net al weergegeven en, uh, en, en toegelicht. En dat is de energie die nodig is om het uh, gebouw, dus de woning, te verwarmen en te koelen. En uh, in de utiliteitsbouw komt daar nog het postje verlichting bij. Maar die is in de woningbouw dus niet bij de bank 1 inbegrepen. En dan bank 2 die gaat over het primair fossiel energiegebruik. Dus dat is de totale uh, hoeveelheid fossiele energie die nodig is om het gebouw uh, uh, ja, van energie te voorzien. Uh, en alle gebruiksenergie die gebouwgebonden wordt geacht. Dus de hulp energie voor ventilatoren, de pompen. Uh, dat soort zaken zitten er allemaal bij, uh, bij in. Vervolgens hebben we nog de Bank 3, en dat is het aandeel hernieuwbare energie. En dat is echt een groot verschil ten opzichte van de vorige EPC. Uh, daar, staan nu, daar zijn nu gewoon eisen uh, aan uh, gegeven. En die waren in de vorige EPC, uh, methodiek, de EPC-methodiek, er uh, zaten daar geen eisen aan. Dan moest je gewoon aan het EPC-getal uh, EPC voldoen. Zonder dat daar uh, extra duurzame energie voor nodig was. Die zit er dus nu ook in en daarna heb je nog eigenlijk de TO juli, die is echt ingesteld om een comfortabele woning te realiseren. En dat is dan in de volksmond dus de Beng 4 geworden. Nou wat is de Beng eigenlijk? Een bepalingsmethode voor de energetische beoordeling van gebouwen. En zoals gezegd die vervangt de NEN 7120, dat was dus de EPC methodiek. Maar die vervangt dus ook de bestaande bouwmethodiek van uh, die de ISO 75. ...voor de utiliteitsbouw en de ISO 82 voor de woningbouw uh, gehold. Uh, en uh, die vervangt dus ook het nadevoorschrift. En het nade voorschrift, dat was uh, het, uh, de systematiek die de energieindex voor wo de woningen uh, vaststelde. En uh, die werd gebruikt vooral ook gewoon voor woningcoöperaties uh, ten behoeve van het woningwaarderingsstelsel. Dat wordt dus nu allemaal in de BENG uh, geregeld. Het is dus geschikt voor woning, eh, woningen en utiliteit en zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Waarbij ik, eh, Rick ook al aangaf van dat er geen eisen zijn voor de bestaande bouw. Nou, de Beng 1, de energiebehoefte eh, voor de woningen, eh, dat geldt dus vooral eh, voor warmte als koude. En dat stelt best wel hoge eisen aan isolatie, oriëntatie, glasgebruik, zonlering en dergelijke. Maar niet eh, zoveel dat je daar echt bang voor hoeft te worden. Want uh, als je rekent met de steeds verder aangescherpte bouwbesluiteisen aan uh, thermische isolatie, de grenswaarde daarvoor, die je moet toepassen, dan valt het best wel mee. Je moet alleen wel uh, uitkijken met van hey, hoe gaan we om met uh, zowel de vormfactor uh, als de grote percentages beglazing, die misschien nog niet eens zozeer voor de Beng 1 uh, beperkend zijn en bepalend, maar vooral ook in verdere doorkijk naar de Beng 4. En nogmaals, een goed integraal ontwerp is belangrijk. En wat uh, echt een verschil is ten opzichte van uh, hoe eerst de BENG ingestoken zou moeten worden... ...is dat het ventilatiesysteem er eigenlijk uit is gehaald uit de bepaling voor de BENG 1. En de BENG 1 die wordt bepaald uh, op basis van al die bouwfysische eigenschappen van, het, uh, van de woning... Uh, ...onafhankelijk van welk ventilatiesysteem je ook gekozen hebt. Het uitgangspunt is uh, type C ventilatie. En type C ventilatie dat is natuurlijke toevoer en mechanische afvoer en dat is in dit geval zonder uh, uh, extra regeling van vraagsturing. Hier is dat nog even grafisch weergegeven. Woningbouw, utiliteitsbouw, uh, verwarming en koeling bepalend voor de BENG 1 en uh, verlichting dus voor de utiliteitsbouw, niet voor de woningbouw. Dank je wel, Lene. Ik krijg een hele interessante vraag binnen, dus ik, ik, die ga ik je toch even stellen. Ik doe hem snel, ook, ook gezien de tijd, he, want we hebben nog ja. veel tijd nodig om de rest nog te beantwoorden. Maar iemand die stelt de vraag: waarom tapwater? Zit dat nou wel of niet in Beng 1? Nee, dat zit niet in Beng 1. Dat, dus, dat zit dus in bank 2, waar installatietechniek zit. Klopt, dat zit echt in bank 2. En bank 1 is echt gewoon van de energievraag van het gebouw. Onafhankelijk van welk tapwater gebeuren dan ook Oké, okay, ja. ik vond het interessant genoeg om het uh, ja. even te stellen. We gaan gauw weer door, want uh, we gaan krap in de tijd uh, worden anders. Ja. Nou, bank 2 stelt dus de eisen aan primair energiegebruik. En die is eigenlijk gewoon uh, he, dus het aandeel fossiele brandstoffen uh, wat nodig is om de woning van energie te voorzien. En die is het meest vergelijkbaar met de oude EPC-resultaten. Uh, en een belangrijk aandachtspunt bij Bank 2 is dat het uh, opwekrendement fors hoger is geworden van het elektriciteitsnet. Die is van 39 naar maar liefst 69% gegaan. Of dat op dit moment reëel is, dat, uh, daar kun je vraagtekens bij stellen, maar men heeft dat gewoon, uh, net als bij de EPC, de, die 39% is eigenlijk gewoon nagenoeg 20 jaar lang hetzelfde gebleven. Uh, en die 69% die zal misschien nu niet van toepassing zijn, maar in de nabije toekomst zeker wel. En de bank 2 is ook bepalend voor het energielabel en daar zitten eigenlijk alle aspecten in. Zoals verwarming, koeling, de hulpenergie. Hier zit dan wel de warmtapwater bij in en eventueel bevochtiging of ontvochtiging. Ja, dat zul je in de woningbouw eigenlijk niet of nauwelijks tegenkomen. Verlichting, ook iets voor de utiliteitsbouw, niet in de woningbouw. En natuurlijk de opgewekte hernieuwbare energie wordt daar ook in meegenomen. Dan nog de bank 3, dat is dus het aandeel duurzame energie. En die wordt uh, door zonne-energie uh, is, uh, is duurzame energie. Zowel zonnestroom als zon, uh, zonnecollectoren voor de bereiding van warm tapwater, eventueel als ondersteuning voor de ruimteverwarming. Biomassa wordt ook nog gezien als uh, duurzame energie, ook al staat die uh, wat onder druk politiek gezien. Uh, externe warmte, zoals stadsverwarming bijvoorbeeld. Die, die kan ook voorzien zijn van een deel duurzaam. En daar heb je dan een kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring voor nodig. Daar gaan we straks nog verder op in. En dan heb je natuurlijk nog de omgevingsenergie. De energie die zich bevindt in de bodem, dan wel de lucht. En die ook gewaardeerd wordt in bank 3 als je daar gebruik van maakt. Dan een voorbeeld over een woning met de toepassing van een warmtepomp. Die levert duurzame energie. En uh, je ziet bij concept 1 een woning met een warmtevraag, dus dat is eigenlijk een beetje de bang, de bang 1, van 40 kilowattuur. Uh, en in concept 2, 30 kilowattuur. Dus de woning in concept 2 heeft een betere bouwfysische uh, isolatiegraad. En dan zou je zeggen, van, nou dan zal dat in alle aspecten wel beter scoren. Maar je ziet dus dat uh, bij toepassing van een warmtepomp in concept 1 het aandeel duurzaam 37,5% is. En bij concept 2, 32 procent. En dat is eigenlijk uh, best wel vreemd. Want je zou denken van, ik maak een betere woning, dan zal die op alle aspecten wel beter scoren. Maar een warmtepomp die haalt zijn omgevingsenergie uit de buitenlucht, of uit de bodem, of uit grondwater. En dat deel wordt als duurzaam gezien. Maar ik heb in concept 2 gewoon minder energie nodig om aan de warmtevraag te voldoen. En de overige vraag is in beide concepten ver, uh, gelijk. Dus het aandeel duurzame energie wat alleen voor die warmteopwekking nodig is, ja, die is in concept 2 dus nu wat lager geworden dan in concept, uh, concept 1. En dat betekent dus dat je aanvullend misschien een paneeltje extra moet leggen. Om aan het percentage, vereiste percentage duurzaam te komen. Dan misschien wel een van de... Uh, ja... De lastigste in, uh, in een heel aantal ontwerpgevallen, dat is de TO Juli, de Bank 4. En die is echt uh, ingesteld omdat de klachten voor uh, oververhitting in de woningbouw gewoon uh, sterk toenam. En uh, daarom is de TO Juli ingezet als uh, middel om de uh, oververhitting tegen te gaan. Die is gemaximaliseerd op, uh, op 1,2. En betekent dat dat je dat in alle gevallen moet halen? Er is nog een ontsnappingsclausule. Dat als jij zegt van, van hij is boven de 1,2, dan kun je nog een GTO, een gewogen temperatuuroverschrijdingsberekening opstellen. En als die onder de 450 uur blijft, dan, dan voldoe je alsnog aan je eisen van, van bank 4. En een tweede alternatief, dat is actieve koeling toepassen. En eh, als je actieve koeling toepast in, in de bankmethodiek. Dan, uh, dan gaat die TO juli, die, ja, die verdwijnt gewoon. Daar krijg je gewoon credits voor. Uh, men zegt gewoon van als ik actieve koeling heb, dan heb ik geen temperatuuroverschrijding en heb ik een comfortabele woning. Lene, toch even een korte vraag hierover. Ik, ik vind het trouwens geweldig dat, dat men dan gesteld heeft, oké, okay, energiezuinigheid maar niet ten koste van alles. Het comfort speelt ook een rol. Maar denk je dat we nu een, een soort van garantie kunnen geven op altijd comfort in deze woningen? Is, is comfort gegarandeerd door Theo juli, wat jou betreft? Niet helemaal, want ook bij het, uh, bij het toepassen van actieve koeling kan het zo zijn dat je een ontwerp hebt toegepast... ...die dermate uh, hoge zontoetreding bijvoorbeeld uh, met zich meebrengt... ...dat je zelfs met actieve koeling dat niet weggekoeld krijgt. Dus het is geen garantie op een comfortabele woning, daar zul je altijd verder moeten kijken... Dan alleen sec. Gewoon van hey, dat is makkelijk, dat vinkje aanzetten. Maar daar ben je er nog niet mee. is geen garantie voor een goed comfort in de woning. Ik ben al lang blij hè, dat, dat er aandacht voor is. En dat, dat doet mij goed. Ja, uh, klopt. Ik ga je niet langer ophouden, dankjewel. Ja. Nou, en welke knoppen kunnen we draaien om de waarde binnen die uh, grens uh, te, van die 450 uur uh, te houden? Nou, dat is een stukje passieve koeling, zomer-nachtventilatie. Dat is wel een belangrijke, dat is ook nog een verschil tussen de BENG en uh, de EPC. Vroeger kon je gewoon heel makkelijk even een vinkje zetten bij uh, zomernachtventilatie, bij je ventilatiesysteem. Tegenwoordig is passieve koeling echt een, uh, een heel apart uh, bouwkundige maatregel. Waarbij je echt een, uh, een, een, een inpassing in je gevel moet aanbrengen. En uh, dat is dus echt een, een toevoeging van een gevelonderdeel. Uh, en dan, dat heb je nodig om passieve koeling te mogen aanvinken in je bankberekening. Natuurlijk gebouworiëntatie in de bouwconstructie is van, uh, van impact uh, op, je, uh, op je theo juli Waarbij zwaardere constructies beter scoren. Omdat die uh, ja, de pieken wat, uh, wat in de constructie kunnen opvangen ten, uh, als het gaat om oververhitting. En uiteraard het glasoppervlak en de toepassing van zonwering uh, en overstekken. Die zijn erg belangrijk om de TO-juli binnen de perken te houden. Dan wat over de grenswaarden van de BENG. Bij grondgebonden woningen is die anders dan bij appartementencomplexen. De eis is maximaal 55 kWh per vierkante meter per jaar en bij woongebouwen is die 65 en daar liggen uh, studies uh, aan ten grondslag van wat zijn reële waarden en uiteindelijk is men gekomen op 55 en 65. De bank 2, die eisen, die verschillen ook enigszins. 30 kWh per vierkante meter voor de grondgebonden woning en 50 uh, voor uh, woongebouwen. En ook dat heeft allemaal te maken, net als de bank, bij de bank 3, 50 ...meer dan 50% het aandeel duurzaam moet zijn en dat bij woongebouwen meer dan 40%. Dat heeft allemaal te maken met van wat is er nou redelijkerwijs haalbaar bij diverse woningtypes. En in beide gevallen is uh, de uh, TO juli vastgesteld op 1,2. En bij appartementencomplexen is dat nog even een apart verhaal. Want bij de EPC werd, uh, werd dat, kwam die eruit rollen op basis van uh, de totale invoer van een heel gebouw. En bij de Beng is het gewoon zo dat de TO jullie echt op appartementniveau berekend moet worden. En datzelfde geldt trouwens ook voor het energielabel. Zoals ik in het begin al een keer aangaf, er is ook rekening gehouden met de ontwerpvrijheid. En dat zie je hierin terug: de geometrie. En daar staan dan formulietjes... Als gedeeld door AG is kleiner dan uh, anderhalf, ALS is, is het verliesoppervlak uh, en AG is het gebruiksoppervlak. En, dan, uh, en als die aan die grenswaarde voldoet, dan is uh, de waarde standaard die 55 en woongebouwen 65. Is die gebouwvorm ongunstiger, dan zie je onder, daaronder uh, formules waarbij uh, je kunt bepalen van hoeveel credits krijg ik dan extra. En hetzelfde geldt gewoon voor lichte bouwconstructies, lichter dan 500 kilo per vierkante meter is de grenswaarde 5 kilowattuur per vierkante meter hoger. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon voor lichte gebouwen ook wat extra energiecredits en wordt het wat dat betreft ook gewoon reëel, reëel om uh, aan die beng eisen te kunnen voldoen. Nou, ver, verder verschillen met NEN 71 met de BANG is inderdaad wat ik net ook al aangaf het opwekrendement van de elektriciteit. Uh, en uh, na navenant is dan die CO2-emissie momenteel ook gunstiger. Die gaat van 0,566 naar 0,34 kilogram per kilowattuur. Maar dat heeft wel uh, ja, consequenties: dat all-electric-concepten nu gunstiger scoren ten opzichte van de NEN 7120. Omdat uh, die maken gebruik natuurlijk van warmtepompen, uh, maken gebruik van elektriciteit. En dat elektriciteit hakt er minder, minder hard in, en met name de Bank 2. In, uh, in je bankberekening. Een gevaar daarvoor is ook nog wel eens is dat, dat men zegt van ja, maar dan uh, als het kan en we hebben genoeg ruimte om te compenseren met zonnepanelen, dat, uh, dat men zegt van nou doe er dan maar gewoon elektrische verwarming in en een elektrische boiler en dat aangevuld met zonnepanelen en dan zijn we er ook. Uh, dat is een mogelijkheid. Of dat een weg is die je moet willen inslaan als het gaat om duurzaamheid, uh, is één. Maar erbij komt ook nog eens dat zonnepanelen wat ongunstiger door die rendementsverbetering scoren in de bank dan in de EPC. En uh, dat komt eigenlijk uh, doordat de duurzame energie van de zonnepanelen uh, niet meer concurreren met een slecht presterende uh, elektriciteitscentrale, maar met een goed presterende elektriciteitscentrale. Verder heb je in de bank, net als bij de epc de mogelijkheid om uh, dingen snel in te voeren via een default systeem met een forfaitaire rendement of een default rendement. En hier hebben wij gewoon een, uh, even een dia ingelast met uh, rendementen die uh, forfaitaire zijn. En uh, ja, kijkt u die op uw gemak eens een keer door. Uh, strekking van het verhaal is dat we dit even aanduiden en deze erin hebben gezet. ...om aan te geven van dat dit echt significant lagere rendementen zijn dan die je met kwaliteitsverklaringen kunt realiseren. Dan gelijkwaardigheid en kwaliteit. En de kwaliteitsverklaring die toont aan dat een toegepaste oplossing aan de minimale eisen voldoet. En de gelijkwaardigheid houdt in dat de gekozen oplossing minimaal gelijkwaardig is aan de minimale kwaliteitseisen, ...zoals die zijn omschreven in het bouwbesluit. Ja, Lene, dankjewel. En dit blijft mij trikken. Ook in de voorbereiding naar het webinar we hebben het veel gehad over gelijkwaardigheid en kwaliteitsverklaringen. Ik snap het nog steeds niet. Laat ik het maar gewoon eerlijk toegeven. Kun je dat nog eens toelichten of heb je een voorbeeld? Hoe zit het nou precies? Kwaliteit en gelijkwaardigheid. Wat is het? Nou, ik heb wel een mooi voorbeeld. Die heb ik, die heb ik eens ontvangen van, van een collega. En die, die pas ik steeds, steeds toe. Het is een bouwkundige, een bouwkundige iets. En... Ja, ook al gaat het hier voornamelijk om, om installatietechnische zaken, eh, kwaliteitsverklaring en gelijkwaardigheid. Eh, dan is het toch goed om, om een bouwkundig voorbeeld eh, te noemen. Als het gaat om, eh, stel je voor, er is een, een vloer van 20 centimeter, een, een standaard betonvloer, vereist eh, voor, eh, conform het bouwbesluit om aan minimale eisen te voldoen. Dan kun je een vloer toepassen van 21 centimeter en dan heeft die een grotere draagkracht. En zal die dus een betere kwaliteit hebben. dat is dan een kwaliteitsverklaring. Maar je kunt ook uh, een, een dunnere vloer toepassen van een ander materiaal. En dan zul je moeten aantonen dat die sterkte hetzelfde is als die standaard betonvloer van 20 centimeter. Ah. En dat is eigenlijk het verschil tussen een kwaliteitsverklaring en een gelijkwaardigheidsverklaring. De, dus met de kwaliteitsverklaring toon ik aan dat mijn vloer die 20 centimeter dik is. Dan laat ik hem meten bij TNO uh, met een rolmaat en dan zegt ze, oké, okay, wij... Uh, schrijven op een kwaliteitsverklaring dat hij aan die 20 centimeter voldoet. Of ik ga een andere vloer bedenken die misschien wat dunner is, maar die qua sterkte minimaal gelijkwaardig is aan die 20 centimeter vloer. Plot, is dat, dat, is ja. dat is hem. Een briljant voorbeeld, dankjewel. Goed. Nou, zoals gezegd, die gelijkwaardigheid die vonden we ook al terug in de EPC. En uh, Tegenwoordig is het, wordt er nog scherper op gelet dat alleen goedgekeurde en geregistreerde verklaringen uh, uh, gewaardeerd worden en toegepast mogen worden. En er is nog een overgangsregeling tot 1 januari 2023 waarbij je wat, wat vrijheden hebt... Uh, om uh, bestaande verklaringen te verlengen. Uh, maar dat is dus uh, ja, eigenlijk over twee jaar al niet meer aan de orde. En het opstellen van de gelijkwaardigheidsverklaringen, dat is wel een heel, uh, een, een heel systeem. En die zien we dus ook gewoon voornamelijk bij uh, producten, individuele producten... individuele technieken, individuele warmtepompen. Uh, ventilatiesystemen, uh, want het heeft nogal behoorlijk wat uh, voeten in de aarde. Je moet alles laten doorrekenen, uh, laten valideren uh, en, en jaarlijks moet, uh, moet die getoetst worden weer. Je moet de verklaring indienen en die moet weer beoordeeld worden door uh, het College van Deskundigen en dat doen ze allemaal bij het bureau C BCRG. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. En als ik uh, custom-made oplossingen ga toepassen, ja dan is dat een behoorlijke slok op een borrel, uh, want je bent uh, zo eens een keer uh, duizenden euro's kwijt aan het opstellen van zo'n verklaring. En dan wordt, wordt het voor een custom-made oplossing, die wordt dan gauw al heel uh, erg duur. Dus dat is wel een beetje uh, een ding waar men in de markt ook wel mee zit. Er komen ondertussen uh, aardig wat, wat vragen binnen. Uh, dat uh, doet mij goed, blijft u vooral vragen stellen via de chat. Uh, Lenert, ik heb er toch even twee die ik graag aan jou uh, voor wil leggen. De eerste vraag die, uh, die binnenkwam die gaat over die TO juli. Uh, doe je die temperatuuroverschrijdingen dan meten af, of berekenen aan de hand van een referentiejaar? Ja. En ja. Is, is dat vastgesteld? Ja, dat is op basis van een vastgestelde referentiejaar. Klopt. Ja, Oké, okay. en, en, en nog een vraag, ik moest even spieken wat de vraag ook weer was. Uh, maar uh, dat gaat over luchtdichtheid, hè? De, de, de zogenaamde QV10 die we allemaal nog kennen uit de EPC-periode. Maar hebben we in Beng ook te maken met een QV10-waarde uh, waar we aan moeten voldoen? Ja, dat, dat klopt uh... inderdaad. Dat is net als, uh, net als in de EPC, uh, ook bij de Beng een, een luchtdichtheidsklasse uh, uh, uh, waar je een waarde aan hecht uh, en geeft. Uh, en die uh, heeft een vergelijkbare impact op het resultaat als bij de EPC. Dus wat dat betreft uh, gebeuren er geen spannende dingen en... Uh, ...daar ja, hoef je er geen angst voor te hebben of van te schrikken, dus vergelijkbaar met vroeger. Nou mooi, als ik dan het verhaal samenvat, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat, dat kwalitatief hoogwaardig bouwen... Dat, ...dat is eigenlijk veel belangrijker geworden met Ben. Je zegt, die gebouwschil moet gewoon op orde zijn. Luchtdichtheid is belangrijk en dan gaan we verder kijken. Je hebt ook uitgelegd dat, dat Bing goed doet aan ontwerpvrijheid, dus dat moeten architecten goed doen dat ze meer mogelijkheden hebben om de gebouwen te ontwerpen zoals ze die willen eh, ontwerpen. En wat ik zelf heel mooi vind, maar u blijkbaar ook, want ik merk dat uit de uh, vragen die binnenkomen, dat comfort een groot onderwerp is. En dat met name het tegengaan van oververhitting heel sterk terugkomt in uh, alles wat met BANK te maken heeft. het voor nu even dankjewel. Uh, wel. We zien jou zo meteen weer terug? Ja, tot zo. Ja, dankjewel. Ik neem u nog even mee in, in hoe wij als Remea dan in de, in de wedstrijd zitten. Ik heb daar een paar sheets voor voorbereid. Ik bleef daar, blijf daar kort bij stilstaan, maar ik vind het toch prettig om het even met u te kunnen delen. Zodat u enig idee heeft ja, hoe wij nou als Remea tegen de hele energietransitie aankijken. Nou, ten eerste wil ik even stilstaan bij de verschillende energiedragers zoals wij die kennen uh, binnen de, de gebouwde omgeving. Uh, ten eerste hebben we de gasvormige energiedrager. Dat is het, het welbekende aardgas op dit moment. We transporteren dat door leidingen, komen mensen thuis of bij gebouwen komt dat naar binnen en wij verstoken dat om warm water te maken of om te verwarmen. Nu is dat aardgas, in de toekomst zal dat steeds meer bestaan uit biogas, gas uit vergisting en verder naar de toekomst ook waterstof. Daarnaast hebben we elektriciteit als energiedrager. Elektriciteit gebruiken we om warmtepompen te voelen die dan stroom omzet in warmte. En daarnaast hebben we de warmtenetten, waarbij we bij voorkeur warmteoverschot benutten uit bijvoorbeeld de industrie. En dat naar gebouwen verpompen om dat, dat te gebruiken. Er zit wel een fundamenteel verschil in bijvoorbeeld uh, aardgas versus elektriciteit, dan nou, wel waterstofgas bijvoorbeeld. Aardgas is echt een brandstof, een fossiele brandstof. Dat is iets wat we in de grond kunnen vinden. Elektriciteit moeten we opwekken. En dat laatste, dat geldt bijvoorbeeld ook voor waterstof. En dat doen we nu nog niet en daarom is waterstof ook nu nog niet echt... Aan de orde op dit moment, maar wel iets waar we rekening mee moeten houden in de toekomst. Nou, het is geen wedstrijd. Uh, het is niet zoals ik wel eens zeg een, een, een strijd hè, zoals vroeger tussen Betamax, Video 2000 en, en VHS. Voor, voor nou, mijn generatiegenoten die dat zich kunnen herinneren van vroeger waarbij er één winnaar uitkwam. Nu is dat niet meer zo. Uh, uh, op dit vakgebied in ieder geval. Het zal niet zo zijn dat we straks zeggen... oh gas heeft gewonnen of warmtepompen hebben gewonnen. Nee, het is altijd een combinatie van de energiedragers... Uh, die Nederland dan zal verwarmen. En een combinatie in die zin dat een deel van Nederland... zal met waterstof verwarmd worden in de verre toekomst. Een deel met biogas. Uh, misschien nog een klein deel met aardgas, misschien nog niet, dat weten we niet. De elektriciteit zal een rol spelen, warmtenetten zullen een rol spelen. Dus we hebben alles nodig, maar ook in de combinatie hebben we veel nodig. Dus de combinatie gasvormige energiedragers en elektrische. En ik bedoel daarmee de hybride systemen. Dat zijn die systemen waarbij een warmtepomp de woning of het gebouw verwarmt uh, voor zover dat lukt en voor zover die vermogen genoeg heeft. En daar waar die vermogen tekort komt, daar zal dan een gasketel nog bij, uh, bij gaan stoken. Dat bespaart behoorlijk op het gasgebruik en is een, een, een, een hele mooie oplossing, met name voor uh, bestaande bouw. We hebben het nu over BENG. Dan zeg je ja, maar BENG gaat ook over nieuwbouw en niet over bestaande bouw. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Voor nu wil ik in ieder geval meegeven dat die hybride oplossingen een hele geschikte oplossing is om bestaande bouw te verduurzamen. Maar misschien nog wel belangrijker om de energierekening van de eigenaren van deze gebouwen te doen uh, verlagen. Kan dat altijd? Ja, wat mij betreft kan dat altijd. Je kunt altijd energie besparen door hybride toe te passen. Uh, heb je een wat nieuwere woning, ja, dan kun je ook overwegen om alleen elektriciteit te gebruiken, dus geen gas meer. Bij nieuwbouw, binnen Beng, is het zo... Uh, dat je geen gas mag gebruiken, tenzij je een uitzondering vraagt bij de gemeente. Nou, nieuwbouw en bestaande bouw. Ik begon er net al even over. Er komen ook veel vragen over binnen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Is Beng nou voor nieuwbouw of is Beng nou voor bestaande bouw? Nou, in feite is het... Uh uh, vrij simpel, bij nieuwbouw is het verplicht om een bankberekening te maken. Alleen die berekeningsmethodiek die Lene het net heeft toegelicht, ja, die kun je ook gebruiken om de energieprestatie van bestaande gebouwen mee te berekenen. Zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Dus je kunt via de bankmethodiek heel goed uitrekenen wat nou de energetische prestatie is, de energetische performance van het gebouw. Het verschil met nieuwbouw is dat er bij bestaande bouw geen eisen aangesteld zijn. Dus er zijn geen grenswaarden uh, waar je aan moet voldoen. Dus in die zin heeft... Juridisch Ben voor bestaande bouw geen waarde, maar Ben leent zich uitstekend om uh, uh, berekeningen te doen van bestaande gebouwen. Wilt u nou meer informatie daarover? Nou, kijk rustig eens een keer op de website van RVO. He, de link vindt u in deze presentatie die u thuis krijgt gestuurd. Uh, daar kunt u eens verder onderzoeken hoe dat precies uh, zit met bestaande bouw. Nou, de hybride, he, ik ben daar zelf erg enthousiast over. Nou, waarom dan? Nou, met name omdat het een haalbare en uh, eenvoudige oplossing is. Als je een gassysteem hebt thuis, dan kun je binnen een dag daar een hybride systeem van laten maken. En dat kan ook voor een prijs wat geen grote investering vraagt. Voor een kleine 3000 euro kun je van je gas een hybride systeem maken. Een heel mooi systeem, klaar voor de toekomst. Ook geen tussenoplossing, maar wat mij betreft onderdeel van de eindoplossing. Want als je naar hybride gaat, wordt het gasgebruik dermate laag. Dat je eigenlijk ook de mogelijkheid opent om de hoeveelheid gas die je dan nog gebruikt om te zetten in bijvoorbeeld biogas of uit vergisting of in de verre toekomst zelfs in waterstofgas. Nou, als je niet naar hybride gaat, maar naar all electric zoals we dat in nieuwbouw doen, dan onderscheiden we eigenlijk twee typen warmtepompen. lucht waterpompen en water Bij de ene vorm is de bron uiteraard lucht, buitenlucht, en in het andere geval is de bron water, grondwater in dit geval. Dus niet het water zelf, maar warmte die in grondwater zit. Uh, er zijn verschillen, de, de, de, de water, water waterpompen presteren in de regel iets beter, maar het verschil binnen bank tussen luchtwater en waterwater wordt eigenlijk steeds kleiner. En dat is best wel goed verklaarbaar en dat komt omdat het verschil tussen luchtwater en waterwater zit met name in het rendement bij verwarming van het gebouw uh, en zit minder in het rendement bij de verwarming van, water, van uh, warm water. En aangezien het aandeel van ...gebouwverwarming, het dekken van transmissieverliezen, steeds kleiner wordt... ...en daarmee het aandeel verwarming van sanitair warm water steeds groter... ...dat verklaart dat de, verschillen, de onderlinge verschillen in rendement binnen Bang eigenlijk steeds kleiner worden. Nou, ik wil je graag even meenemen in, in producten die daarbij horen... Van, ...van wat zijn nou typisch producten die geschikt zijn om, om woningen mee te verwarmen... Uh, ik heb daar zelf veel te weinig kennis voor en gelukkig heb ik een echte specialist uh, uh, meegenomen. Waarschijnlijk best wel een bekende van u, uh, Dick van dijk, Vele van u zullen hem we wel eens uh, gezien hebben uh, of gehoord hebben in de training. En uh, Dick, ik zou je eigenlijk willen vragen om uh, de producten die we hebben eens aan ons toe te lichten en met ons door te nemen. Nou, ga ik graag even doen. Dankjewel uh, Rick. Dan. Dankjewel. Ja, even kijken wat voor mogelijkheden er dan zijn. Er zijn een paar dia's die ik even met u mee wil nemen. En de eerste is eigenlijk een water-waterwarmtepomp. En dat noemen we dan eigenlijk de, de Taurus Vision. Uh, je ziet ook eigenlijk op al in de plaatjes van, van waar zie je dit het meest voorkomen natuurlijk. Dat is nieuwbouw. Uh, het zijn grondgebonden systemen die we hier natuurlijk ook in hebben staan. Uh, je ziet het toch als binnendeel staan. Je ziet rechts daarnaast ook inderdaad een boilervat staan, wat daar natuurlijk ook bij komt te staan. Uh, soms wordt er in de woning inderdaad de ruimte ervoor gecreëerd. Uh, mocht het een bestaande woning zijn, dan zie je ook heel vaak op een gegeven moment dat men eigenlijk uitweidt naar de trapkast. Uh, dat is het rechtse plaatje wat je ziet, om daar eigenlijk de boiler en het binnendeel, plus de twee expansiewater die je nodig hebt, dat je die daar mooi kwijt kan. En een ander voordeel is: je staat ook op de begaande grond. Heb je gelijk om daar de vloer al te pakken voor de verwarming? En als je boven door het dak heen gaat, zeg ik altijd de verdiepingsvloer. En dan heb je daar ook gelijk de mogelijkheid om dat te gaan doen. Zo'n so, torres vision, die kennen we in een aantal capaciteiten, je ziet het er ook aan, 2 tot, uh, tot 16 kilo aan vermogen, dus best hele grote capaciteiten die we daarvoor leveren kunnen. En belangrijk is natuurlijk wel, dat bij die ontwikkeling heel erg stilgestaan is eigenlijk bij het comfort van de mensen. En het comfort betekent vaak geen storende geluiden. Nou, er zitten nieuwe en ondertussen stille compressoren zitten erin, dus dat is een heel groot voordeel wat die, wat die heeft. En de mogelijkheid is natuurlijk ook dat je eigenlijk een passieve koeling kunt gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk het allermooiste wat je ziet eigenlijk in de combinatie van water, water, dus nieuwbouw ook inderdaad in dit geval te zien, en dan de torens Vision. Maar dat is niet het enige wat we doen. Binnen de Mea, op een gegeven moment ontwikkelen wij heel veel ketels. En dan vragen we wel eens aan ons, hoe lang doen jullie dat ondertussen dan nou? Want je bent nog niet zo heel lang op de markt, en dat snap ik inderdaad, die vraag. En heel eerlijk gezegd, wij doen het al meer dan 25 jaar. En dan zeggen mensen, 25 jaar, zeggen wij zijn in 96 al begonnen eigenlijk met de hele ontwikkeling van eigenlijk warmtepompen. te wagentepompen specifiek afgestemd voor de Europese markt. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. En in Frankrijk, daar zit eigenlijk ons kenniscentrum. Daar zit de R&D om het zo te noemen, oftewel de ontwikkeling zit daar inderdaad, zit daarbij bij in. En dat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dit te gaan doen. En die tegelijkertijd ook de productielijn, ook die hebben we daarin staan. En we hebben dus een aantal units op dit moment. Wat je nu ook ziet staan bovenin het eerste deel, luchtwater split unit. Een split unit eigenlijk in drie varianten. Area tower, je ziet er ook achter staan ACE. Nou, dat heeft uiteraard ermee te maken dat daar de nieuwe besturingsautomaat ook van de Romea dus bij in zit. Het zogenaamde e-Smart Insight, wat we ook bij ketels kennen. En daar kennen we natuurlijk ook tijd in de waterpompen daarmee. Dan hebben we nog een area tower S ga ik even niet te veel over roepen meteen, maar daar kom ik zeker nog op terug. Maar ik heb er wel achter gered. Tapperende met, met een duimpje. Dat betekent, uh, ik heb het leukst onder de zon daarin. En dan hebben we natuurlijk ook de Mercuria Ace. Nou, zowel de Eria Tower als de Mercuria kennen we. En die worden zo op het nieuwe platform gezet. Uh, ook met een nieuw bedieningspaneeltje wat erop zit. Zodat het wat makkelijker gaat, uh, gaat worden. De split allemaal op R32 uit, uh, uitgelegd. En als we dan even naar beneden kijken, voor de mensen die zeggen, ja, ik heb geen stek. Is er ook een mogelijkheid? Zeker. Uh, dat betekent dat we eigenlijk het woord monoblok krijgen. En dan zie je dat erbij ook de MB erachter hebben staan van monoblok. Um, nou, wel even aangeduid. Dat we hebben straks al gezegd: op een gegeven moment is die in de Bang al opgenomen. Die Iria Tower S die is al opgenomen in de Bang. En de andere, u ziet er ook een sterretje bij staan, die zijn dus wel aangemeld eigenlijk bij de BCRG, die zijn er niet opgenomen, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren. Dus als u die nu al gaat zoeken, zullen ze nog niet tegenkomen, maar dat gaat binnenkort zeker wel gebeuren. Um, Eens daar verder even gaan, als je wat meer wil weten over dit soort producten, uh, ik zou zeggen, spreek je accountmanager aan, hè? dat is de allerbelangrijkste persoon, de tussenschakel naar jullie toe, dus uh, vraag even wat andere mogelijkheden nog zijn. En dan eventjes, ik noem het maar, ik ga er één uitlichten. En dat is die Eria Tower Ace S. En die S kun je overal van neerzetten. Hier hebben ze een slim. Ik heb ook wel eens gedacht, slank. Zou er ook nog wel eens eentje kunnen, uh, kunnen zijn. Nou, zo kunnen we er een heleboel dingen achter die S hangen. Het komt er eigenlijk op neer dat deze heel uniek is. En dat is de eerste opmerking die erboven staat. Het beste taprendement in de bank ten opzichte van de andere luchtwagen te pompen. Uh, ik heb even een tabelletje erbij gepakt hier... En dan zie je eigenlijk als we dat tappatroon M pakken, dus dat is de middelste klom die je er eigenlijk in ziet staan, helemaal onderaan, daar zie je eigenlijk een factor staan 2,73. En daarmee zitten we echt gigantisch hoog in de boom, want als ik naar onze conculega's krijg in hetzelfde speelveld, de eerste die we tegenkomen hieronder zit 0,27 lager. Dus bijna 0,3 punten lager. En dat heeft eigenlijk alles te maken dat hij een bijzondere goede score heeft op dat waar- water. Wat juist een heel groot aandeel is in die nieuwbouwvariant. En vandaar dat dit natuurlijk een hele mooie score is om daar eens even rekening mee te gaan houden. Maar dat is niet het enige. We hebben bij wijze van spreken ook nog mee te maken dat er natuurlijk sowieso, al net genoemd het RMP2 in dat er koude middel zit Daar zit een anode in, in de boiler van 190 liter die vrij is. En belangrijk is, je moet hem gaan plaatsen. En dan hoor je nog wel eens zeggen: ja, dat is toch wel een heel lastig iets. Daar hebben we wat op gevonden. We hebben een soort prefab frame gemaakt. En dat ziet er op deze manier uit. En dat is eigenlijk een ding dat schroef je tegen de muren. Daarmee heb je de mogelijkheid om je leidingen eigenlijk al op het toestel aan te sluiten. En die leidingen, zoals hier getekend, die kunnen naar rechts, kunnen die eventueel weg. Ze kunnen eventueel naar links, kunnen ze eruit. En mochten ze uit de vloer komen, is dat geen enkel probleem. Dan kun je eigenlijk aan alle kanten kun je, met die leidingen kun je weg. En als je dan klaar bent. Dan pak je die toren eigenlijk op en dan schuif je hem eropheen. Ja, ze treedt. leuk, schuif je hem eropheen. Uh, weet je wat ding weegt? Ja, maar er zitten wieltjes onder. Aan de achterkant zitten wieltjes en dat betekent dat als je ervoor iets tegenaan drukt omgeven moment, dan rolt hij eigenlijk direct rolt die zo naar achteren toe. En dan als het klaar is omgeven moment, komt hij de keur netjes op deze manier uit te zetten. Die draait je koppelingen vast van het prefab frame wat erbij zit en je hebt hem inderdaad geplaatst. Onder dat prefab frame daar is ruimte en daar kun je een 12 liter kun liter daarop aansluiten, die makkelijk te plaatsen is, vanzelfsprekend ook weer makkelijk uit te wisselen, mocht er een keer wat aan de hand zijn. Eh, we hebben volledig als halve ook de cv vulkraam er nog ingezet. Mocht dit het punt zijn waar je gaat vullen, dan heb je die gelijk ook bij de, bij de hand zitten. En natuurlijk. ...zit je ook op het nieuwe besturingsplatform, dat ACE-platform. En ik ben er heel eerlijk in, als we in de loop van de tijd hebben gezien... ...dan zien we wel eens dat mensen toch nog wel eens wat hebben... ...Hm, lastige situatie, maar ondertussen beginnen door te cijpelen... ...dat als je er één kent, dan ken je alles. Dan ken je niet alleen waterpompen, maar dan ken je ook de cv-ketels... ...dan kijk, utiliteitsketels, alles is op hetzelfde gedaan. Het enige waar je wel tegenaan loopt, en daar moet ik eerlijk in zijn... ...dat de instructeur, dat snap ik wel, die zijn gewend om ketels in bedrijf te nemen. En daar hebben wij het volgende van, wij hebben een Smart Start App, dat is die laatste. Dat is gewoon een gratis app die je kunt downloaden en dan aan de hand van vragen die je beantwoordt, worden de parameters automatisch ingesteld. En het mooiste hiervan is ook dat als je dan zo'n unit hebt gepakt, je bent hem aan het configureren, dan komt er een vraag die zegt, wil je die configuratie opslaan? Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat je in een projectje zit en dat je meerdere, dezelfde woningen achter elkaar hebt staan. Als je hem hier opslaat en je gaat naar de volgende woning toe, kun je hem laden en hoef je een heleboel dingen niet meer in te vullen. Alleen een paar hele specifieke voor dat woningje zelf dan. En zo kun je heel snel en eigenlijk zonder dat je hoeft te knikken met je knieën, dat ding toch keurig netjes eigenlijk weer in bedrijf nemen. Dus ja, even heel kort door de bocht, even laten zien van wat voor mogelijkheden zijn er allemaal in. Dus uh, ja, tot zover mijn verhaal, Rick. Dus ik weet niet of jij eventueel nog aanvullende vragen hebt voor het, uh, voor het geheel. Nou, ik, ik vond het een heel duidelijk verhaal eigenlijk, zoals te doen gebruikelijk. Dus uh, dank je wel daarvoor. Een vraag die mij triket, maar die is misschien nog meer voor Lenend dan voor jou, Dick: dat is de vraag, ja, maar heb je nou eigenlijk altijd producten nodig om aan Beng te voldoen? Of kun je ook met stadsverwarming een invulling geven aan Beng en op die manier de warmtevraag invullen? Uh, uh, Lene, de uh, stadsverwarming. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe zit dat? Ja, absoluut. Uh, er zijn alternatieven. En uh, daar zal ik even over uitweiden uh, de komende minuten. Nou, alternatieve oplossingen dan de mooie oplossingen die net uh, lang zijn gekomen, is natuurlijk de toepassing van de ons bekende warmtenetten. Uh, dat, kan, dat kan zijn externe warmte en of koude levering. En daarvoor is het ook nodig om. ...een kwaliteitsverklaring op te stellen als je beter dan forfaiter wil presteren. En dat is wel een dingetje. Je hebt externe warmtelevering bijvoorbeeld op blokniveau. Dat zijn kleinere systemen. Niet zoals de stadsverwarmingsnetten die we al kennen van de grote energiecentrales... ...die hun kwaliteitsverklaringen of hun gelijkwaardigheidsverklaringen op orde hebben. Um, maar je ziet heel vaak bij uh, de collectieve systemen, waar we nu tegenaan lopen, dat is uh, de kip en het ei verhaal. Want eigenlijk moet je voor het opstellen van zo'n kwaliteitsverklaring, moet je niet alleen het opwekrendement weten van de warmtepomp, als je een warmtepomp toepast. Maar ook het hele leidingssysteem en de pompenergie die daarmee uh, mee van doen is, die moeten ook allemaal meegenomen worden in zo'n kwaliteitsverklaring. En heel vaak... ...is dat in uh, de fase van een omgevingsvergunning, zijn al die gegevens nog niet bekend. Dus kun je eigenlijk gewoon nog niet voor de omgevingsvergunning een officiële kwaliteitsverklaring opstellen. En, uh, want die komt pas gewoon, uh, de gegevens die je daarvoor nodig hebt, die, uh, die komen pas in een later traject in het ontwerpproces. En dat is iets waar men, uh, waar men nu echt tegenaan loopt. Uh, en men is er ook nog niet uit. Maar het, uh, ja, men zal er wel een ei over moeten leggen en de, de zaken die wij uh, onlangs gehoord hebben is dat men denk, nadenkt over een, een soort uh, uh, voorlopige kwaliteitsverklaring waarbij een gangbaar rendement wordt toegekend aan het concept. En dat kan dan bij de definitieve uh, opstelling van de kwaliteitsverklaring, kan dat nog iets geplust of gemind worden. Uh, daarnaast. Dus dat is echt wel een aandachtspunt bij de collectieve systemen op wijkniveau, op blokniveau. Die collectieve systemen, die heb je natuurlijk overschrijdend, die kun je ook hebben op je eigen perceel. En daar geldt eigenlijk gewoon precies hetzelfde voor. Je hebt gewoon een kwaliteitsverklaring nodig om hem in te kunnen voeren in de bank. Zoals al gezegd bij stadsverwarming is dat sterk afhankelijk van de kwaliteitsverklaringen op die rendementen en de impacten op de bank. Maar die hebben ze al, ja, al jarenlang zijn die voorzien van kwaliteitsverklaringen en die zijn gewoon omgezet naar de bankmethodiek. En daar zitten ook zoveel woningen, gebouwen op aangesloten dat dat ook altijd wel rendeert. En ja, zonder die kwaliteitsverklaringen. Ja, ...wordt het gewoon heel erg moeilijk om zonder aanvullende maatregelen aan je bank te voldoen. Daar komen zo even een paar voorbeelden van. We hebben hier een appartementencomplex met forfaitaire invoer van de opwekkers. Uitgangspunt balansventilatie met terugwinning en CO2-sturing. En dan hebben we een luchtwaterwarmtepomp toegepast. En dat kan sowieso zowel collectief met een boosterwarmtepomp voor het tapwater... Of individueel, met een combi -warmtepomp. en dan zie je dat je met een collectieve oplossing 6 tot 7 PV-panelen per appartement extra moet plaatsen. En bij de individuele combi is dat 3 PV-panelen. En dan heb ik het nog steeds over de forfaitaire invoer van de opwekkers. Ga ik naar een bodemwarmtepomp die water als energiebron heeft, dan zie ik dat ik bij een collectieve opstelling al flinke reduceer in mijn PV-panelen, 3 tot 4 PV-panelen. En bij de individuele combi is dat 1 PV-paneel. En bij stadsverwarming... Zonder, uh, zonder, zonder koeling heb je aanvullende bouwkundige maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld trippelglas met zonwering uh, uh, en een afleverset voor verwarming en warmate, heb je nog altijd drie PV-panelen nodig. En nu laten we het belang zien dan van de kwaliteitsverklaringen. En die hebben we nu, omdat die beschikbaar zijn, alleen van de individuele warmtepompen en de stadsverwarming. Dus niet van de collectieve opwekking, want daar hebben we nog geen voorbeelden van. Dus die collectieve opwekkingen die blijven gewoon even in het overzicht staan op 6 uh, tot 7 PV-panelen voor de collectieve luchtwarmtepomp. En op 3 tot 4 panelen op de collectieve uh, water waterwarmtepomp En dan zien we nu gewoon bij de kwaliteitsverklaring bij de individuele combiwarmtepomp, waar ik uh, de eerder genoemde uh, Eria uh, ESS uh, al uh, heb ingevoerd, dat er helemaal geen PV-panelen nodig zijn. En datzelfde geldt voor de water-waterwarmtepomp, de Toros, in dit geval geen PV-panelen nodig. En ook bij de uh, stadsverwarming, en daar hebben we een verklaring van, uh, uit de regio Amsterdam toegepast, geen PV-panelen nodig. En nu zult u denken van ja, maar dit is een appartementencomplex, hoe zit dat dan met, uh, met andere woningen, andere type woningen? Nou, onze ervaring is in uh, recente studies dat uh, uiteraard is het maatwerk uiteindelijk, maar dat je uh, als je een beetje rekening houdt met je ontwerp, dat uh, deze conclusies ook kunnen gelden voor uh, de rijwoningen. En als het gaat om twee onder kappers en uh, vrijstaande woningen, is het, uh, uh, ja, is het echt afhankelijk van het ontwerp. Daar zitten over het algemeen meer ontwerpvrijheden in en, uh, en minder standaarden. Dus dan zal het maatwerk worden. Uh, maar nog geen schokkende uh, zaken over grote aantallen PV-panelen. En uh, eigenlijk is wat je ziet, is het niet veel spannender dan de laatst geldende EPC-eis van 0,4 die we de laatste vijf jaar hebben gehad. Wat nog wel een dingetje is, is om te voldoen aan de eisen van de BENG is een hele verandering van het uitvoeringsproces ten opzichte van de EPC. Uh, Berekeningen moeten twee keer moet worden afgemeld. Dat is bij de omgevingsvergunning en bij oplevering, zodat er gewoon een toets is op wat er, is, is, uh, wat er bedacht is, is dat ook daadwerkelijk uitgevoerd. Daar schortte het uh, in de EPC methodiek dat ook uh, wel aan. Uh, soms uh, bleken er gewoon compleet andere ketels in met een uh, slechtere kwaliteitsverklaring, waardoor je achteraf officieel niet aan je EPC voldeed. Dat, uh, dat is nu eigenlijk ondervangen en uh, zul je echt aanvullende maatregelen moeten doen. Hoe zich dat in de praktijk gaat uitwijzen, mocht het zich voordoen, is een tweede verhaal. Maar in theorie word je gewoon gehouden aan wat er is bedacht. En mag je wel alternatieven in je, uh, je oplevercertificaat uh, hebben zitten, maar alsnog moet die dan aan de gestelde BANG-eisen voldoen. En het betekent ook dat je niet alleen een berekening per gebouw moet, moet doen, maar ook aanvullend per appartement. Om in ieder geval ook aan die TO te voldoen en om aan je energielabelplicht te voldoen. Wat ook belangrijk is, is dat het nu een gecertificeerd proces is. En dat de indiening en controle door een gediplomeerd persoon moet worden uh, gedaan. En dat is momenteel in de markt ook nog wel even een dingetje vanwege uh, ja, de lastigheid uh, uh, om uh, de examens te halen. Uh, zien we dat het aanbod van gecertificeerde uh, uh, adviseurs eigenlijk achterloopt bij de vraag in de markt. En wat heel belangrijk is, is een stuk dossiervorming. En dat bewijsmateriaal, daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen om dat te verzamelen. Tijdens het ontwerpproces al, tijdens de bouw, maak foto's, maak berekeningen, zorg dat het allemaal gewoon goed gedocumenteerd wordt. Want dat is allemaal nodig voor het uh, afmelden van. Uh, ...de energielabels en de bankberekeningen voor omgevingsvergunning en oplevering. Hey Leonid, dankjewel voor deze uiteenzetting. Ik ben ontzettend veel wijzer geworden en ik hoop dat er voor u thuis ook geldt. Ik heb, Lenet toch even twee vragen die ik je graag nog even voor wil leggen, die, die net binnen zijn gekomen. Hier. De eerste vraag is van iemand die, die, die, die valt op, die zegt, als we het over uh, net en stadsverwarming hebben... ...dan zie ik dat je eigenlijk ten alle tijde triple glas uh, zult moeten toepassen. Is dat een, een terechte constatering of is dat een, meer een toevalligheid waar we nu tegen aanlopen? Nee, dat is, dat is een toevalligheid waar we nu tegen aanlopen, waar, uh, die nu heeft bijgedragen in deze voorbeeldberekening. En we hebben gewoon de, de, de, de exacte uitgangspunten van de berekening hebben hier toegepast, maar het is geen absolute must. Het kan ook met, uh, uh, met H++ glas, eventueel nog met een, uh, met een zonwerende coating erop en dat is uiteindelijk allemaal maatwerk. Oh, Oké, okay. ja. helder, dankjewel. Maar dat leidt ook even tot, tot de volgende vraag wat mij betreft. Ook iemand die wat opmerkt, zeer terecht. Die zegt, ja Theo jullie, mooi, dat, dat, dat geeft extra comfort. Ik ben er zelf ook groot voorstander van. Maar leidt dat niet tot heel veel extra kosten? En het is al zo moeilijk hè, voor starters om nu een woning te kunnen kopen. Maakt dit de woning niet veel duurder? Of is het gewoon een kwestie van slim ontwerp? Dus, dus hoe gaan we aan Theo jullie voldoen zonder dat die woning heel veel duurder wordt? Ik denk dat het een combinatie van beide is en slim ontwerpen en, uh, en in bepaalde gevallen zul je er niet aan ontkomen dat uh, het ontwerp hierdoor wel duurder wordt, maar uh, ja, voor de hele leeftijd, uh, de levensduur van de woning uh, en de gebruikstijd die, uh, die je behoorlijk doorbrengt in zo'n woning, ja, daar zul je er uh, profijt van hebben. Dus uh, ja, kosten, uh, een, een investering, uh, het wordt duurder, maar uh, is dan iets, je kunt ook zeggen het is kostbaar waardevol. Dat is ja. meer uh, mijn standpunt. En ik, ik kan me zo voorstellen, als je een slim ontwerp, dan is het ook raadzaam om af en toe gewoon een, een hele goede adviseur in te schakelen, denk ik, of niet? Abs absoluut. Ja, dat dacht uh, ik al. Ja, ja. Ja, Heleed, uh, dankjewel. Uh, we laten het ook even hierbij uh, uh, op dit moment. Uh, dus hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Nogmaals, ik, ik heb er zelf ontzettend veel van opgestoken en dat vind ik ook heel leuk in dit soort webinars, dat ik zelf ook een keer, elke keer weer ontzettend veel bij leer. Ik wil jullie nog heel even meenemen in de allerlaatste sheet die ik met, met jullie wil, wil delen. Dat is niet deze, want deze hebben we net behandeld. Maar dat is deze. En dat gaat eigenlijk, ja, maar, maar nu, hè, van hoe nu, nu verder? Nou, U kunt altijd bij, bij ons als Remea terecht als u vragen heeft. Als u met ons wil discussiëren over de componentkeuze ten aanzien van, van de invulling van de bank. Zoekt u dan contact met ons, dus wellicht heeft u een contactpersoon in de vorm van accountmanager. Die kunt u altijd vragen en we zijn altijd voor u klaar om mee te denken, om een check te doen op een bankberekening die u gemaakt heeft met verwarmingscomponenten. Wij kunnen altijd meedenken in de vraag of er wel of geen alternatieven voor beschikbaar zijn. Uh, en wat ook ontzettend belangrijk is natuurlijk, is dat we bang houden naast de wens van de klant die leeft. Want heel vaak heeft de klant bepaalde wensen. Uh, we moeten aan wet en regelgeving voldoen. Soms matcht dat, maar ook heel vaak niet. Nou, wij gaan graag met u in gesprek. En ik doe u de belofte dat wij voor elk vraagstuk een uh, oplossing hebben. En dat wij u heel graag helpen bij het ontwerp van, uh, van de verwarmingsinstallatie. Ik wil het hierbij laten. We zijn precies binnen het uur uh, klaar. Ik wil u ontzettend bedanken voor uw aanwezigheid hier. Dat doe ik namens mezelf, maar ik weet zeker dat ik ook spreek namens mijn collega's Dick en uh, Leendert. En uh, ik hoop u heel gauw op een ander moment uh, in een andere situatie weer terug te zien. Dank u wel.